Hi, ik ben Santje van Ginkel van Peugeot Nefkens Hilversum en ik neem jullie vandaag heel graag mee om de nieuwe Peugeot 3000 en 5008 SUV te gaan bekijken. Gaan jullie mee? Nafkens Peugeot, al meer dan 100 jaar ervaring in uw mobiliteit. Graag neem ik u mee naar een van de bestsellers, de Peugeot 3008, al eerder auto van het jaar. Ik neem me even mee naar de oude grill. We zien hier bijvoorbeeld een LED dagrijverlichting een uh, halogeen koplamp en een duidelijk zichtbare mislamp in zijn bumper. Maar dat kan veel leuker. Ik neem je mee naar het model van 2021. Zie hier een uh, full-led koplamp technologie. En uh, nou, onze sprekende slagtanden nu duidelijk als dagrijverlichting zichtbaar in de bumper. Naast de nieuwe Peugeot 3008 SUV, mag ik ook met trots ons gefeestlifte model van de 5008 SUV laten zien. Net zo'n stoere neus, net die sportieve uitstraling. Neem me graag even mee naar het nieuwe interieur van deze wagen. Ik zie hier een groter, overzichtelijker, gebruiksvriendelijker en sneller touchscreen. Even drie vingers op het scherm en we gaan naar het hoofdmenu toe, die natuurlijk matchen met de toggle switches hieronder. Um, tevens um, is er een rijhulpsysteem toegevoegd aan ons digitale instrumentenpaneel. Denk bijvoorbeeld aan een night vision. Via infrarood zien we nu ook dieren en mensen in het donker op de weg. Heel graag neem ik jullie ook nog even mee naar de achterzijde van onze nieuwe wagens. Um, zie hier nog eventjes het oude model van de Peugeot 5008. Even naar de verfijning, want hier gaan we toch naar een heel mooi 3D effect. Tevens onze lion grief, de Leeuwenkrauw, zichtbaar met een mooie 3D-LED-verlichting. Bent u nou ook geïnteresseerd in de nieuwe Peugeot 3000 of 5008? Helaas is het momenteel even niet mogelijk ons op te zoeken in de showroom, maar daar zijn genoeg andere mogelijkheden. Denk aan taxatie op afstand, webchats, videocalls, persoonlijke videoboodschappen. Heel graag zien wij uw reactie tegemoet en wens u voor nu een prettige dag toe.